Politie! Mag ik over bekend? Handen omhoog. Hé, hey, staan blijven. Goed zo. Hé. Hey. Hallo mensen, leuk dat je naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elspidiova en Moor. En ik moet eigenlijk gaan zeggen GTA 4, Elspidiova en morgen, Maar dat ga ik niet doen. Uh, ja vandaag, inderdaad, zoals je in de titel zag. Terug naar GTA 4. En nee, schrik niet. Ik ga niet stoppen met GTA 5, ik ga niet stoppen met Eurotruck. Ik ga zeker uh, daar niet mee stoppen. Uh, dit zal zo één keer in de zoveel tijd zijn. En misschien wel een serie hoor, dat ik gewoon uh, elke week één keer GTA 4 upload. En de rest gewoon GTA 5, Eurotruck, noem maar op. Maar het wordt niet standaard, het wordt niet de game weer van mijn kanaal. Dat blijft gewoon GTA 5. Uh, ben er niet bang voor. Maar ik ik mis het zo jongen. En het is eigenlijk gewoon, het spel is helemaal, het is beter. Het spel is altijd, dit spel is beter. Ik weet nog, het is politiebureau. Ik heb prio 1 clan pack v 10.0 versie 10.0 gedownload. Shoutout naar hun echt waar. Dat die gewoon openbaar is gezet voor de mensen. Uh, die toch nog GTA 4 wilde spelen, uh, dat was namelijk zo toen in de tijd van Open IV, tot zij dachten: van fuck iedereen, uh, of nee, sorry, sorry, tot Rockstar dacht van en dan is ook helemaal niet Rockstar, maar iemand anders, ik weet niet wie, die zei: van la, luisteren, dus wij gaan iedere modder aanklagen. Toen zei Open IV: ja, daar gaan wij uh, vooral uh, naar luisteren, dus wij zijn uh, weg te ballen. Toen dacht iedereen: kut, ja, nu kunnen we nog maar GTA 5 spelen, dus dan gaan we allemaal terug naar GTA 4 met Klempack. Van een clan pakje erin uh, dus ja toen is uh, prio 1 gaming uh, prio 1 clan en prio 1 gaming ik weet niet precies wie dat is st ja stefan sowieso van prio 1 gaming ja hij is gestopt vraag mij niet waarom hij gestopt is uh, in ieder geval ja, die hebben dat geüpload dus ik heb gedaan, ik heb gt4 gedownload ik was er al wel bijna helemaal klaar mee want ik ook oh, wacht daar ga ik zo naar binnen uh, want ik weet nog dat uh, of ik dacht van ja zin en leuk en toen kwam ik er eigenlijk achter hoe kut dit hele spel was met installeren en gamecrash enzo. Maar goed, afkloppen gaat nu goed. Hier binnen weet ik altijd dat er een paar dingen gebeurden. In dit geval uh, is hij weg. Soms ging hij nog wel eens uh, vieze dingen doen met een vrouw als je snapt wat ik bedoel. Dus ik wou even gaan kijken. Ja sorry ik ben echt een vies maatje, maar ik wou gewoon even gaan kijken. In ieder geval we gaan hier deze deur door. LCPDFAR 1.0. Um, nu uh, zul je zeggen, maar is, voor de mensen die het weten hoor. dat is gewoon wel 1.1 uit, ja maar die crash bij mij steeds. Dus we pakken lekker 1.0. Bij het Clampax zit nog 0.95. Uh, die vond ik dan wel iets te oud. Want jij ja, snap je, je kunt wel. Uh, Even goed voorbeeld bedenken. Je kunt wel een GTA 5 bijvoorbeeld uh, met een, uh, weet ik veel. Uh, de allereerste auto die uit was gaan rijden. Terwijl je ook wel de Touran hebt. Ja dan ga je toch liever voor de Touran. In plaats van een standaard auto van GTA met een Nederlands kind erop. We gaan hier even kijken, Jezus wat is de graphics toch.. Uh... Oh, zo, steekvestje aan. Ready to go. Ja nu, ja jullie. Het enige verschil met GTA. of het enige verschil, wow, dat is helemaal niet zo. Uh, een verschil met GTA 5 is natuurlijk dat deze graphics ja uit 2000 Even spieken op de disk hier. Zet het erbij. Jullie zitten nu allemaal te roepen. 2000, 2000, nog wat. Uh, 2007, weet ik het. Um, wat ik hier zo snel zie, 2006, 2007 staat hierop. Het zou best wel eens kunnen, dat die toen uit is gekomen. Maar toen was dat echt de bom, jongen. Ik heb dit spel zoveel gespeeld bij vrienden, gewoon, en gingen we in plaats van buiten spelen, dat... Hiermee begon het. In plaats van buiten spelen, gingen we GTA 4 spelen. Op oh, de Playstation 3. Ja, mooie tijd. Hé, hey, we gaan naar buiten. Ik ga wel even F3 we gaan even gewoon met een dagdienstje beginnen en naar buiten we gaan een autootje zoeken en we gaan de dienst beginnen ja weet je die auto's hier dat is echt uh, een mooi uh, wat pre-win gaming en zo uh, of clan moet ik zeggen ik zeg gaming wat clan hier uh, in heeft uh, gezet en laten zetten is gewoon echt mooi man oké okay, daar zijn we weer uh, ja dit zijn de voertuigen ik kan het dikke city beugel weer eens dus even afkloppen tot we dan nu weer krijgen maar goed uh, Passaat, Touran, Touran, dan wel in ambu of brandweer of brandweer of politie, maar een beetje niks uit, Kom, je komt van alles tegen. Poloetje, uh, volvertje, zieke T5je, deze gaan we ook pakken. Uh, E-klassetje, uh, T5je, uh, Passaatje, noem maar op. Dus we pakken lekker T5je. Roffa stijl. Oké okay, goed, we hebben. Het is een beetje. Het is, het is zo raar jongen. Als we kijken naar dit en dan GTA 5. Ik heb het gevoel dat de GTA 5 auto's meer in het midden zitten. Dat ik nu heel rechts kijk. En het is een beetje heel fel. Weather, dus we zitten een beetje op Cloudy en dan zien we een beetje wat. Nou, we moeten natuurlijk niet vergeten om ons voertuigcontrole te doen. Even niet pik, ben nee. dienst met de popo. Go drinking no. Ja, oranje met groen die gaat samen aan. Kun je niet uitzetten. Fel. Lekker man. Een beetje meer wit dan blauw, maar goed. ik zou het kan gewoon doen gewoon. Al delete staat ook aan. Ik ben beschikbaar voor meldingen. We krijgen nu wel meldingen via uh, rechtsboven en in het midden. Dus we gaan het zien. Um, ja, uh, suspect. Drunk dru suspected Drunk Driver of zoiets Ga eerst melding van vandaag Een uh, verdachte die uh, mogelijk uh, Op de Topaz Street Het zegt me nu echt niks meer wat het is Daar rij ik dus gewoon Oeps. Uh, Die zou onder invloed rijden Maar we krijgen ook een melding van een uh, gevecht in een woning Maar daar zijn we even niet voor Ja dan de, de handling in GTA In uh, GTA 4 Moet ik dan zeggen Is gewoon echt perfecto Daar komt hij al je hebt ook gewoon echt zieke damage uh, gebeuren. Sorry voor de rode lucht, ga ik fixen. Ik order you to stop that en ook gewoon stoptekens geven zonder blauw. Ik denk dat hij er nog gaat. Ja. Eerste achtervolging al. Maar ik bedoel gewoon dit spel, jongen. Oh. van al die hele damage oh waar rijdt iemand aan of zij is een hij als je echt gewoon over de kop vliegt en zo aan de kant heerlijk en voor de rest wordt het echt weer even een aflevering van hoe ging dat ook alweer oh ja zoiets Uitstappen. Kom, kom, kom, kom. Hoe uh, pak ik hem af weer? Uitstappen. Ik heb ook ziek harde gun sounds. Ik laat hem nog even in spanning. gaan pakken dan mijn deur is dan open mensen aan de kant politie moet er langs oeh bochtje en gta en moet ik weer in gta zeggen continu maar in gta 5 kon je dus echt keihard door die bocht te scheuren en hier moet je echt remmen ja ja bandje kapot Niet doen. Uitstappen nu. Oh, we ben ik aan het doen? Ik heb een motorkap overgemaakt Kut sorry. Dan zien we niks meer. Gaan gewoon verder rijden stap in! Gassen! Oh! Ja, dat boeit me niks. Ik moet een verdachte pakken. Hij staat hier. State. Ik snap dat niet hè. En maar mensen schrikken dus nu ook als ik schiet. Ze moet ik ook even uitzetten. We zijn alleen maar rondjes aan het rijden. Ik kan mensen goed gaan opwachten, dan kom ik hem wel tegen. Maar die collega's heb je ook gewoon helemaal niks. Zijn dat de collega's die komen helpen? Oh nee, dat is een ambi. zit een achter een ambi aan. Jongens, hij is daar achter hoor. GT5 had ik hem al lang. Is hij nog Rot -top, hoor, Ik zie hem nog hoor. Kun je zeggen dat hij... Uh... Oh. Stoepje, ja. is echt even wennen deze handling, jongens. De mensen die afwisselen tussen... G of die GTA 5 hebben gespeeld en nu opeens weer GTA 4 gaan spelen. Gaan dit kunnen bevestigen. Die handling is wennen. Nu is het helemaal klaar. Handen omhoog. je ben aangehouden. Omhoog. Omdraaien. Je bent aangehouden. Niet de antwoord verplicht, berechtig mijn afkaartje Wil je gebruik van maken? Dat op! Ewa. Uh, je mag met mij meekomen. Ik ga hem me gewoon zelf meenemen. Ik weet. Wacht waar, de groen. Dus hij rijdt sowieso de rood daar. Toch? Ik zag het niet goed ik ga in ieder geval zo, zo even snel iets aanzetten login en hij wil oké okay. we gaan ook even naar een drugstil uh, stel nou we hebben een voertuig die langs rijdt en die uh, Daar is iets mee aan pr dus gt5 kennen jullie ervan dan krijgen we een meldingje. Uh, in dit geval uh, stond daar een voertuig iemand werd gezocht Echter hebben wij nu een drugstil rechts vrij Zouden we even wat meer voorrang aan willen gaan geven. Jawel, snelweg genadig. De... Er komt al iemand. Hij begint al te rennen, hij heeft me al gezien. Stop jullie niet meer op politie uit ofzo? Nu heeft hij me sowieso al gezien en gehoord. Zo. Ik weet niet waarmee mij die schiet hoor, maar... Uh... Politie! De wol met je handen omhoog. Dat kan ontploffen, geloof ik. Politie! Maak je dat bekend? Ik mogelijk in de water gesprongen. Oh hier, oh die heb ik aangereden joh. die ring heb ik helemaal niet gezien. Natuurlijk, jullie... ik dacht al de schiet iemand maar daar heb ik niet gezien. Nope. Oh, die is ook dood inmiddels. Oh, als, oké, okay. nou einde melding dan maar. Man kan zet bij jongen Ja, we hebben zijn zeg maar twee soorten uh, meldkamersysteem dingen. Alt-delete, dat kun je geloof ik ook een multiplayer gebruiken. Uh, dat werkte altijd best goed. Die clans speelde daar ook gewoon mee. Maar ik geloof dat nu met het Games voor Windows Live, voor de mensen die GTA 4 allemaal kennen, die denken, oh ja, wat een gedoe was dat allemaal. Ja, dat is nu helemaal weg. Dus daar, daar kunnen we niks meer mee. Uh, een je dronken persoon pakken. Um. dus daar kunnen we niks meer mee um, online dan ik kan altijd proberen maar ik weet bijna 100% zeker dat het niet meer kan nou, ik wil het nog snel afsnijden maar goedendag hoi we inhouden weer allemaal ja. Mag ik weg vervolgen hier meneer? Oké. Okay. Ik weet niet meer wat ik allemaal kan doen hier. Meewerken, kom op. Nu luisteren wil me voelen. Dus ik ga meewerken. Je bent in ieder geval aangehouden voor openbaar dronkenschap. Meenwerken jongen. Mes. Oké, okay, we dachten aan de mes. Handen omhoog. Hé, hey, staan blijven. Goed zo. Hé. Hey. Kom op hè. Luister vriend. Blijf stilstaan. Welke verdachte wegen wordt er geschoten? Stilstaan, wat snap je daar niet van? Goed, hier komen. dus kan ik hem nu boeien hoor. ik ben al bezig ja. Hoor, ik word gek van jouw vriend. Je bent aangehouden. Verboden wapen zit om maar dronkenschap. Niet de verplicht rechter maar advocaat. Uh, call for prisoner transport. Oké, okay, goed. Messen beslag genomen. Uh, ja kom maar joh deze melding gaan we meeste aannemen van dat minuutje links in beeld. een verdachte persoon, uh, mogelijk een uh, verdachte die zich zou bezighouden met uh, uh, terroristische activiteiten. Oh, wat was dat dan? Oh ja, dat wil ik ook nog. Dan zou ik dat achter voor en dan kon ik heel snel zo iets doen. Leuk man. Nou, oh, dan ga nog een melding. Collega neer. Uh, we kunnen even niks mee. Niks vrij. BTV-procedure hoor. Politie. Handen omhoog Handen waar ik ze kan zien. Verdachte mee wordt er geschoten. Twee schoten los. Wapen laten vallen luisteren vriend wapen laten vallen wapen laten vallen het doe jij nou laten vallen dat wapen Hé. Hey. op de grond zo zie je dat ben ik altijd bang voor een gta 5 ik wist dat dat ergens gewoon kon dat dat wapen afgaat hmm. Op het moment dat, um, dat je hem laat vallen. Ik weet niet of dat ooit eens op film heb gestaan, Maar ik weet zeker dat iemand zichzelf toen nog eens neerschoot. Dat dat ding viel en afging en er in een been kwam. Ik wil gaan transporten deze deze op hoor. Haha, we gaan een een geveetje doen zometeen. Ja, enfin, nou, beetje is misschien wat overdreven. In ieder geval, als het goed is, de eigenaar van de busje wordt gezocht. Aangezien het transportje er al is, kunnen wij meteen uh, stop voorstel aan, oranje zodan, aan, ja, groen gaat er helaas ook bij aan. Oh, dan zullen we zullen even... Au, oh. hey! is dit nou? Heb ik nog gekend? Oh, dat stond geloof ik cancelen. Stopt in ieder geval beter. Oké, okay. niet rennen. Nou ja, we kunnen nu naar een zijkant, omdat ik hier iets veiliger sta, ga ik hier staan. Net zit er een vrouw in, toch? hoi uh, f12 ik wil een rijbewijs zien dan moesten we dat onthouden geloof ik thanks big. ah ja dat kunnen we via f12 doen Want ik ben namelijk nou vergeten meldkamer graag uh, brit en uh, mccormick uh, controle voor mij doen over ja dan gaan we hem kijken nemen Spieken in actief Oké, okay, we hebben iemand anders uh, aan de kant gezet Oké, okay. thanks meldkamer Je hey, uh, mag u weg vervolgen meneer Vandaag verder Heb ik iemand aangereden? Ben ik aangereden? Ik weet niet meer Ik was het. Ik... <laughs> ik was al steeds op C aan het drukken joh. Oh nou ik kan hem maar even niet inzetten voor die melding. Ik denk allemaal kruis. Goedendag. Door mij! heb ik hem? Heb ik hem? Krijg, jezus Christus Dat was ik even vergeten van GTA 4 Dat kan ook nog, ja Godverdomme he. Godverdomme, zeg Ik schroom me kapot, man Ik dacht al, het duurt te lang Er komt er eentje om me afgerend, let op Die wilt weer iets van me Oh nee Ik dacht dat What the fuck hoe ja, laat is het ik hoor een deur dicht gaan oké okay, verder goed uh, ja we gaan verder het worden we avondje ja. donker ah, ik heb gta 4 echt wel gemist maar we moeten wel even serieus gaan kijken van uh, is dit het waard want het is de tijd dat ik deze video nu heb opgenomen heb ik echt had ik echt gewoon tien andere video's kunnen maken. Want ik krijg nog wel eens... Uh, ja, noem maar op. Ja, maar waarom is alles code 4, man? Oftewel, uh, code 4 is, laat maar zitten. Ja, je hebt natuurlijk wel... Um, de NGT 4 is zo dat je maar één soort sirene kunt hebben. Dus heb je... Uh, de, ben je met de politie, kunt, moet alles met de politie. Je moet de brandweer en de ambu met politie sirene. Wil je eens met de ambu, dan heeft alles allemaal sirene. Snap je? Dus ja, daar kunnen we even niks aan uh, veranderen. Ah, dat ding is we eens kijken of we nog een melding krijgen, anders uh, Nou, we zorgen gewoon dat we melding krijgen, maar ik weet niet meer goed, oh die gaat er vandoor denk ik, En je nou vandoor? ja, Ik weet niet waarom je er vandoor doorgaat, maar je bent aangehouden. Kom. Uitstappen. Uitstappen. Dat is in ieder geval één bandje. Daar ging het bandje. Dit is dicht. Kom op. thanks Sorry, dog, is to start aim at naar aan de baas. Dat was een flink duikje. oh nee, dat is hem helemaal niet. Dat is. We kunnen hem ook missen. Ah maar mama mama. Ja, dat is ook een duikje. Oh. Stop nu. Kom hier. Uitstappen. Oké, okay, die gaan we niet redden. Ja, we zijn hem kwijt. Maar dat voertuig ga je toch niet missen? Daar is hij toch? Aan de kant, meneer. Ik ga even een voertuigje klem zetten, toch niet? Ja, maar die gaat niet lang maar kunnen rijden, dat ding op zo. Nieuw klem. Oh, een paal. Oh. Slowly exit the vehicle, please. Ja, even rustig uitstappen, maar neer. Handen omhoog. Oh, wat heb je in je hand? Is helemaal omhoog. Oké, okay, je hebt niks of wel. Oh, no. ik ben en dan ga ik de video beëindigen. Ik hoop dat je een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie weer weer eens leuk vinden. Uh, laat het maar zeker even weten in de reacties en dan zie ik jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video's. Zoals altijd. Doei!